Hoe verkoop je makkelijker en sneller auto's? Eenvoudig. Connect. Eenvoudig alles online. Een bov exclusief voor bovagleden. Zo werkt het. Je hebt een auto, je vult de gegevens in in het voorraadsysteem... ...en hup, met één druk op de knop staat de auto overal online. Eenvoudig. Op je eigen website. De bekende verkoopkanalen. Social media. En met de voordelen van Upsell. Zo gaat het verkopen een stuk eenvoudiger. Je hele aanbod online. Met een professionele uitstraling. En dat online goed vindbaar is. Dat maakt de kans op succes een stuk groter. Dus Connect levert een professionele website. Gelinkt aan je eigen voorraadsysteem. Geïntegreerd met de bekende verkoopkanalen. En social media. En extra Upsell-kansen. Connect, eenvoudig alles online.